En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog volgens mij. Vandaag is zaterdag nu 2 uur. En het wordt sneller donker rond deze. Het jaar, dus moeders en ik gaan op buitenrit en al zo vroeg omdat het anders te donker is. Dus wij zijn onderweg naar Je Gaan we lekker Ik heb gisteren een maanden geknipt. Dat ging niet helemaal goed. Het is niet helemaal recht. Kijk eens. Hmm. Oh. Op beeld ziet ze echt heel anders uit. In het echt is echt veel lichter. Nou, je is zo braaf weer. Je kijkt altijd echt wel schandig met het meisje zo en dan zo die oogjes zo. Oeh. Het is officieel herfst. Overal blaadjes op de grond. De bomen worden nu echt serieus kaal. En overal drek. Nou, dit valt eigenlijk wel mee, maar net hadden we echt drek. Nou, dit vindt dat vind ik voor een blondie echt heel spannend. Gelukkig is voor vooral wat uh, beter daarin. Oh, dan zijn de bruggen ook glad, hè? Dan moeten we niet deze kant op. Nou, oh, dit staat gaaf. Tessa. Maar het is te nat en te drassig om toch te draven te galopperen. Dus we gaan lekker stappen buiten. Goed voor de paardjes en hoofden, goed voor onze hoofden. En straks vinden de buitenbak weer een uh, rutsje galopperen. Nou, eigenlijk hebben heel kort geleden, het hele half uurtje. Maar het ging heel goed. Ze goed, fijn. We hebben wat uh, oefeningen gedaan, zoals uh, door over de middenlijn heen, galop en dan links en uh, rechts wijken. En, en van d'r naar naar stapovergang, dit dus is altijd lastig en stap eraf en dan vooral naar beneden gesteld blijven, Aan de teugel, uh, pff, ontspannen, geef een naampje. Maar het ging alles heel lekker. En ik denk ja, als je dan een half uur lekker gereden hebt, dan is het op zich ook prima. Nou, ik heb besloten dat ik buiten nog een rondje wil stappen. Nu omdat ik denk, ja, een half uur is gewoon kort. Dus we gaan even samen naar buiten. Zonder de pony. Maar ik ga even over de brug. Want als de brug dicht is en ik ga via het pad, dan moet ik omlopen. Of gewoon ook. Dus we gaan even kijken wat ze doet. Kom maar, Doontje. Je kan het. Ik zie je wel. Je bent net braaf op. goed zo. Dan moet in er eentje door de zooi. Maar ik wil gewoon even nog stappen. Goed voor die oude. Goed voor mij. Of dat. Is dat. Toch maakt dit het dan altijd extra speciaal. Al die jaren dat het niet lukte. Al die jaren dat het moeite kostte. En nu vind ik het dan zo fijn dat ik gewoon met haar een rondje even buitenom kan uitstappen. Ik kan zelfs met haar buiten rijden. We kunnen dan nog niet echt op de heenweg en galopperen. Zo zijn we dan nog niet. Maar jongens, het zijn we ver gekomen in die vier jaar. Het is echt bizar wat een beetje geduld op kan brengen. Of wat kan opleveren. Maar ja, vier jaar is wel echt lang hè. Hoi, dat neemt niet weg dat ze het nu wel doet. En dat maakt haar het allerknapste paard van heel Nederland. Kijk daar, F7 ga ik vandaag doen. Um, want ik heb mijn theorie de vorige keer gehaald bij de F6. Ga je nou gapen? Ik oh. weet het heel spannend.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 Het is inmiddels vijf uur en uh, ik heb een proefje gereden. Ik ben tevreden, maar ook weer niet. Want ik heb echt hele slechte punten gereden. Vandaag ben ik niet in mijn eentje. Ik ben met de paarden en met Daan. Oh, je dat echt maar. En uh, wat gaan wij vandaag doen? Uh, we gaan vandaag op cross training. En dat doen we in Schip, in Schip Ja. En, oh, uh, ik vind oh. het wel een beetje spannend hoor. Ja, dat snap ik ik. Hoek. Ja, je kan het. Je kan het goed. Ja. Ja. Zitten, zitten. Zitten, zitten. Het is vandaag woensdag. En ik ben bij Bianca schoenmakers omdat zij mij gevraagd hadden om een paar foto's te maken. En dat is natuurlijk altijd even leuk gezellig. We hebben al een TikTok opgenomen. Check die vooral. Ik vond zichzelf erg een bitch. Ik zeg nee, dat hoort op TikTok. Dus uh, ja, ze is uh, nu aan het rijden op de renbaan. Ik ga daar ook nog wat foto's en video's maken. Komt niet zoveel of komt verder niet echt altijd in de weekvlog naar voren. Omdat het eventjes uh, tussendoor is. Maar het is altijd wel leuk om even te zien. Dus ik ga even vragen of ze nu met deze een galopje wil maken. En dan kunnen jullie stabiel meekijken op de rembaan in galop. En jullie zien het zo wel. Kijk, daar is ze. Uh, ze komt al aangedraafd. Leuk paard. Hoi, ik ben Bianca Schoenmakers en we zijn hier op Stalhevers in Wallingsveen. En we gaan een paar rijden. Maar ah, hij, eh, oké, okay, hij filmt al, ja. Gaaf ding. dan toch bij Bianca ben, had ik bedacht, misschien kan ze wel een proftip geven. Dus Bianca, heb jij nog een tip van de prof? Nou, een tip van de prof. Um, als je gaat springen, uh, wat iedereen wel eens doet, is, is het eigenlijk het allerbelangrijkste om je paard zo min mogelijk te storen in de, in de snelheid, in het ritme. Okay. He, dus als je, zeker als je zelf de afstand nog niet ziet, heeft het geen zin om te gaan trekken of, en ook geen zin om heel hard naar de helderste te rijden. Laat je paard gewoon in, in een mooi voorwaarts ritme naartoe. Uh, lopen en, en laat hem uh, op die manier zelf een afstand vinden. En dan kan hij zich eigenlijk altijd wel redden. En dan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je op de sprong ook zeker genoeg mee bent. Als je bang bent dat dat niet lukt, dan pluk je manen vast. Dankjewel voor de proftip. Dan gaan we nu weer verder met foto's maken. Yep. Zo, foto's zijn gemaakt. Ik zie dat mijn embleem schijf zit. Ja, het zo. Ik ga nu lekker naar huis toe. En dan vanmiddag gaat Tess eerst naar schoonspecialist. En dan gaan we denk ik nog even lekker rijden. Zo, het is vandaag donderdag en het is kwart voor één, want ik was vandaag eerder uit van school omdat het natuurlijk pakjesavond is en uh, daardoor ging ik ook eerder naar de Arkelhoeven, want we zijn met de boer Antoorm. En uh, ik heb om half twee les. En dan ben ik er op tijd en ik heb vandaag van... Een en eh, omdat Daan die gaat een part laten keuren. Ja, Dreamgirl. Dreamgirl. hoor ik hier. Nee. ondertussen heb je het les denk ik. Uh, nou ja, Daniel is bij Dreamgirl en Steven bij jou. Yay! Boer om toer en hier zijn stallen. Dat komt omdat we bij de Arkhulven zijn en over een paar meter varen. Oh. Blondie heeft een mening. Blondie heeft een mening. Ze oh, deze, deze... Kijk, Pa? Ja. Pa, als je het ziet. Kijk, dit is de. Dit is, is uh, Raptor, Jason. Dit is iets. de soort Raptor. Raptor. Ik denk dat deze van uh, Stevendaals moeder is. Ja, dat denk ik ook. Okay. Of van de vader, maar. Mijn vader wil ook graag zo'n auto. Nee, die krijgt hij niet. Nou. Nee. Ja. Mijn les die ging echt heel erg goed. Ik uh, had er een paar stukjes tussen die best goed gingen. Maar ook weer wat stukjes wat wat minder ging. Op het begin. Uh, in, het, in het begin liet ik heel veel teugel uh, losser. Omdat ik meer had geoefend met de overgangen en de figuren rijden. En minder met de. Um, uh, meer aan de teugel, maar nou, niet aan de teugel, maar dat ze naar mijn hand luistert. Dus daar hebben we aan gewerkt en het is allemaal weer goed gekomen. Ik heb weer huiswerk en uh, dat ga ik toepassen. Dus, uh, ja, we komen hier niet weg. We komen hier niet weg. Het is vandaag vrijdag en het is nogal rottig uh, weer en het is nogal donker. Het is op dit moment uh, 18 uur 18. Ik ga lekker rijden. In de binnenbak, want buiten is het een beetje nat. Misschien hoor je dat ook wel. Nou, morgen komt natuurlijk een nieuwe weekvlog. Nou, niet morgen, maar volgende week. Maar voor ons is dat morgen. Komt eindelijk de camera weer terug. Super fijn. Hij was stuk gegaan helaas. Bij de toen we de zadels gingen passen. Maar hij is weer terug en dus ik ben weer heel erg blij. Nou, ik ga lekker rijden. Nou, opeens kwamen we erachter dat er aan allebei de kanten les waren, was. dus Tess gaat mee in de meneesjeles samen met Elisa. Dus Blondie is opeens een van de kleinste, want het is een paardenles. Oh nee, Koos is er ook nog, dus wel mee. Nou, volgens mij gaat ze een soort opstappen, denk ik. Nee, eerst aansingelen. Oh, Blondie luistert niet. Stoute Pony. Pony's horen stil te staan als je opstapt. Nou, moet ze nog maar leren.